Dag boys, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Adam Lol, maar het wisselen. Jullie hebben gezien aan de titel. Hè. Ik ga jou motivatie geven om door te gaan met YouTube man. Like, abonneer, voor alles man. TikTok, Instagram, als je iets groot wordt worden, kijk naar deze video. Like. Voor de mensen die denken waarom praat je zo Ik ben je gewoon moe, Mijn hoofd is heet vandaag. Dus uh, ja, check die video van gisteren, en dan weet je waarom. Dus eh uh, ja. ja de eerste motivatie is sowieso een beetje de benarmeren. Veel mensen, hè, die gaan niet in geloven wat je gaat doen, hè. Als jij bijvoorbeeld een TikTok over of een rijke man een miljonair, hè, mensen gaan zeggen het gaat niet lukken. Maar wat zegt die mensen? Spring op deze! Jij gelooft het niet en we gaan zien later. Ik word een miljonair. Tip 2 is sowieso tegen geslacht. Je gaat sowieso af en toe, Het volgende dag ga je misschien minder motivatie hebben, ik heb ook vandaag nu. Maar toch ga ik door, daarom maak ik deze video voor jou en voor mij, motivatie. Snap je? Blijf doorgaan. Elke dag moet jij motivatie krijgen. Misschien op een negatieve manier moet je die negatieve manier op motivatie zitten. Dus blijf doorgaan. Als je zoiets het bereiken, ik heb snoep in mijn mond, boeit mij niemand. Je... Blijf doorgaan man, dat is mijn motivatie. toch! Yes, Boys, tip 3 sowieso, je hebt veel mensen die jou in je cirkel, je hebt een paar die jou gaan gunnen. Zet spar aan de kant, screen de kant. En je ziet, dit is van die guai ja. Dit is de rechtsnapje, dit is de guy die aan wie mag. En dit is de guy die wel mogen. Doe je met die guys, zo weg, hoeven ze niet meer. Zo moet je het ook doen in het leven, man. Blijf door, yes. De laatste tip, blijf doorgaan man. Dat is gewoon het wat ik je wil zeggen. En je hebt sowieso doelen, en je moet doelen in het leven hebben. Je kan niet, hè? als je geen doel hebt, wat ga je dan doen in je leven? Allemaal hier pacha trekken op je bed. Nee toch? Sta op, ga je moeder blij maken, ga je vader blij maken, ga je kat blij maken, ga je zus, je oma, je hele familie blij maken. Dat is de doel in het leven, man. Ga niet werken voor een baas. Allee, als je dat wilt, maar ik werk niet voor een baas. Ik word zelf baas. Ah. Ah. Wat sluit de video af? Sluit die video af, video af, video af, video. Uh, ja, abonneer en like, en lul. Wat zei je? I What? Jouw hoeder, Oké, okay, boys, bedankt voor het kijken naar deze video. Deze man kan nooit serieus doen, maar jullie weten, de van de beurt is een gek. Volgende week ga ik met een video maken. Iets in de richting, dus jullie kunnen, ik, ik geef jullie alle leuke content aan. Hè? Misschien komt er een giveaway aan. We gaan niet te veel praten, we zijn deze dagen gewoon zwijgerecht, je weet toch. En, uh, ja toch, like, abonneer, je weet toch. <middels>